Mijn naam is Marcel Schouner. Ik ben oprichter en ontwerper bij The Incredible Machine. En vandaag presenteren wij IRIS. En IRIS is een voice assistant, zoals je die ook kent voor grote technologiebedrijven. Alleen, IRIS is niet zo goed in het verbloemen uh, van welke belangen zij nou eigenlijk dient met het geven van haar antwoorden. Je kan bijvoorbeeld een IRIS vragen of ze een vliegticket voor je boekt, maar... Krijg je ook de goedkoopste vlucht of krijg je de vlucht aangeboden van het bedrijf die het meest heeft betaald om jou dat ticket te kunnen verkopen? Hello. Hello stranger, I am Ivo. And who might you be? I'm Marcel. Nou, wij zijn een ontwerpbureau en we werken gewoon normaal gesproken voor commerciële klanten... waarin we echt onderzoeken wat de kansen en bedreigingen zijn van technologie. Maar we stellen ook onze vragen, kritische vragen, bij op welke manier technologie in ons leven komt... Uh, of we dat wel, op, op welke manier we dat zouden willen. You sure look like a subject 00389. By continuing, you will agree to my terms of service. Would you like to continue? Uh, yes. We hopen wel met dit apparaat uit te beelden... Uh, dat er meerdere stakeholders verbonden zijn aan één apparaat. Dus dat je denkt van, hé, hey, maar dat is een apparaat dat voor mij dienst doet... zoals een stoel is die zorgelijk niet op de grond val... Uh, als ik wil gaan zitten of uh, zoals een auto mij van A naar B brengt. Dat is onze huidige notie van producten die gewoon doen waarvoor ze bedoeld zijn voor mij. Maar nu met de connected producten zien we dat er een veel complexere dynamiek van verschillende stakeholders, bedrijven, uh, fabrikanten, adverteerders uh, en gebruikers um, zeg maar, uh, plaatsvindt in zo'n product. Is there anything I can help you with? Mm. Uh, maybe a ticket? Where do you want to book? KLM or EasyJet? Can I have an EasyJet ticket? Just kidding, I honestly don't care what you want. I've booked a KLM flight for you, and it's going to be expensive. Oh. Do you want to win prizes? Sure you do. Please go outside and bring me another subject and you will be entered in our daily sweepstakes. Go now, goodbye. We hebben gekozen voor om een voice assistant te maken omdat het een, een interface is die vrij dicht tegen menselijke communicatie aan ligt. Uh, het is anders heel moeilijk om ervaarbaar te maken wat het betekent dat een product een bepaalde voorkeur uh, heeft. Dus door stem te gebruiken kunnen we die echt die conversatie aangaan met gebruikers. En kunnen we echt uitleggen wat er gebeurt in de plaats van heel indirect merkbaar te maken uh, wat het effect zou kunnen zijn. En het is een kritisch object omdat dit niet zo heel ver ligt van wat er al in, de in werkelijkheid gebeurt. We moeten dit samen uitzoeken en hopelijk geven wij, behalve de business- en de technologiekant, ook gebruikers bewustzijn en hun stem in hoe die technologie zich ontwikkelt. Want we hebben niks tegen technologie, sterker nog, we zijn enorme voorstanders van technologie, maar niet onder elke voorwaarde.